Ik ben op 5 juni 1922 geboren in Rotterdam, maar mijn herinneringen beginnen wanneer ik twee jaar oud ben en mijn zusje Riet is geboren. Met beelden van de hoge wieg met het witte gordijntje. Maar vanaf een vijfde jaar beginnen de herinneringen echt concreet te worden. Een lange, narratieve stroom aan beelden en gebeurtenissen, uitgebreid en samenhangend. Met die vrouw van mij ben ik 65 jaar bezig geweest. Uh, al heel snel getrouwd met elkaar. En dat heeft dus heel lang geduurd. De laatste drie jaar daarvan ben ik haar mantelzorger geweest. Ze was gevallen en kon zelf niks meer. De bekken was kapot. Dus lopen en staan ging niet meer. Dat was bedlegerigheid. En uh, ik heb haar verzorgd, drie jaar. Dat was op dat ogenblik mijn werk en mijn taak. Dat was duidelijk. Toen zij overleden was... Toen is blijkbaar het idee opgekomen van je moet er wat doen. Want anders, dan, je gaat gewoon plat. Je hebt een duidelijke taak gehad drie jaar en ze is weggevallen. En ja, wat nou? Dan ontstaat, dan dreigt inderdaad de grote leegte. En toen ben ik blijkbaar begonnen met mijn leven op te schrijven. En daar is ook het een en ander in gebeurd. En of ik dat ooit nog ga publiceren, daar, daar hou ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig. Misschien zijn mijn kinderen erin geïnteresseerd, dus laat ik het dan maar ook op gaan schrijven. En dan heb ik tenminste wat te doen, dan heb ik binnenwerk. Ik ben niet degene die, uh, die daarover begonnen is, het is Jadeke geweest. Jaddeke is mijn hulp, die ik ingeroepen heb toen mijn vorige hulp uh, vertrokken was. Ik ben met haar in zee gegaan en ja, dat is belangrijk geworden. En Janneke, die luisterde dus graag naar mijn verhalen en die, die leest ook. Dus die heeft gewend om een boek te beoordelen en ze luisterde naar mijn verhalen alsof het een boek was. En bij haar is dat idee bovengekomen van daar moeten we wat mee. Als ik er een beetje in zat en ik zat in een, in een verhaal, dan ging ik wel door. En dan werd het half twee voordat ik naar bed ging. Dat kwam, dat kwam dus ook voor. En dan kwam ik een beetje bij van die verzorgingstaak die me heel erg in beslag had genomen. Want ik wilde het goed doen. En, uh, en ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje moe en uitgeput van, van wat je aan het doen bent geweest. En dan is opschrijven wat er opwelt, letterlijk opwelt. En wel is een bron, hè? dat is wel wat, wat, wat naar boven komt. Dat is dan eigenlijk ontspanning. Jullie rekenen op een inspanning. Die man die heeft een grote inspanning verricht. Maar voor een aardig gedeelte is het ontspanning geweest. Dat boek is eruit komen er rollen. Ik was pas leraar. En ik stond te praten, in, uh, dat moet in het, in het voorjaar van, van 1947 geweest zijn. We stonden voordat de, de, de schoolbel ging, stond ik met een, een stelletje leerlingen te praten voor, op bordes voor de, voor de school. En er komt ineens een jongen aanlopen, een puber. En die dringt zich door die andere heen en gaat recht voor me staan. En zegt: meneer Hitschenwiller, heeft het leven zin? En ik had geen antwoord klaar zo gauw. En ik zag die leerlingen naar me kijken. Wat gaat die nou doen en zeggen? En toen heb ik mijn mond gedaan. En toen kwam er ineens naar buiten van... Nee, het leven heeft geen zin. Alleen je moet zorgen dat het zin krijgt. En toen ging de bel. En die, die vraag en dat antwoord die zijn we bijgebleven. Blijkbaar betekent dat iets voor deze jongen. En dat is die gedachte... Uh, ik kom niet met een zin in het leven. Ik kom niet met een opdracht in het leven. Er is geen God... Of een reïncarnatie die mij opdraagt om op een bepaalde manier de dingen te gaan doen. Maar het leven doet zich wel voor met alle toeval die erin zit. En pak dat dan beet en doe daar wat mee. Het leven wordt bepaald door toevalligheden, keuzes en de consequenties daarvan. En dat, daar kun je het in één zinnetje inderdaad in samenvatten. Het is toch gelukt om daar iets over te zeggen. Jullie vragen mij, komt er nog een boek? En dan moet het antwoord zijn, dat weet ik niet. Dat hangt af van een aantal keuzes en toevalligheden. En ik loop wel met een paar ideeën rond, dus het zou best kunnen zijn dat ik erin slaag om nog voordat ik doodga, uh, daar wat over opgeschreven te hebben, zodat jullie daar een boek van kunnen maken. En in, als dat aan al die voorwaarden voldaan is, ja, dan komt er een boek.